Zal ik het nog één keer doen? Welkom bij Climax, goed dat je kijkt. Je vindt ons elke zondag om één uur hier op YouTube. En in Climax gaan wij elke week op pad om de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van seks en drugs te onderzoeken. Met vandaag in de aflevering... Microdosen met truffels. Yes. Ze liggen hier. En dat is op zich niks nieuws. Het is al een tijdje een trend. Vooral in Silicon Valley wordt het steeds populairder. Maar onze eigen Jamal heeft vanochtend zijn laatste dosis truffels genomen. Ja, een ontbijtje met paddenstoelen. <laughs> Heerlijk! je bent gewoon high. Ja, ja, On the job. Ja, ja. Nou, op microdosering neem je eigenlijk hele kleine hoeveelheden psychedelica tot je. En je zou er productiever, creatiever en meer energie van kunnen krijgen. Of dat zo is, daar gaan we zo meteen achter komen. Het geprobeerd. En we gaan op zijn maand reflecteren met Microdos-coach Hidde Schreuder. Maar voordat we daar aan toe zijn, gaan we het eerst even hebben over de stelling van vorige week. Oh, yeah. We vroegen jullie namelijk of jullie minder zijn gaan feesten, nu het alcoholverbod vanaf 8 uur s'avonds geldt. En 56% van jullie zei nee. Wat betekent dat jullie eigenlijk nog steeds gewoon feesten, ondanks de maatregelen. Maar het valt me nog mee. Ik dacht eigenlijk dat, gewoon, ja, dat wel 80% van de jongeren gewoon op hetzelfde ritme doorgaat. Mm -hmm. Ik weet ook niet in hoeverre iedereen helemaal eerlijk is geweest. Dat is waar. En dan gaan we door naar de comments, want die waren er ook in overvloed. Vincent G. zegt... Ik denk dat een avondklok meer zou doen, maar die moet dan wel gehandhaafd kunnen worden. Ik vind het woord avondklok wel een beetje scary klinken of zo. Dan kom, denk ik gelijk de Tweede Wereldoorlog. Uh, dan... Maar zou dan, dan ook dan een beetje... luchtalarm afgaan om acht uur s'avonds, dat dan iedereen zo... Zo binnen blijven, ik, dat dat Zijn wel plekken. ik zag wel filmpjes voorbij komen dat er echt zo'n... Uh... Ik weet niet, het is toch een beetje eng. Ja, maar goed, dan gaan we door naar de volgende comment. Want Sarah, Elise Meijer, ja. die zegt dat er vroeg wordt ingekocht en dan gaat het feest gewoon thuis door. Ja, maar dan dat, dat blijkt dus toch dat, dat die 56 dat die dat... Nee, wacht, nou maar. Ja. Ja, nee, klopt. Nou goed, dan over het microdoseren met truffels. Jamal, jij hebt vandaag je laatste uh, microdosis genomen. Ja, ik heb vanochtend de laatste dosis genomen. En hoe voel je je? Ja, goed, energiek, blij. Oké, okay, dat klinkt positief. Ik ja. ziet er super blij uit. En um, ja, hoe, hoe is het allemaal begonnen? Hoe, uh, wat verwacht je van de maand? Hoe heb je het aangepakt? Nou, Eerst was ik eigenlijk best wel bang, want ik had natuurlijk nog nooit wat genomen. Um, ja. Behalve een jointje en een drankje. Maar ik ben dus begonnen met 1 gram. En uh, nou ja, die neem je dan ochtends op een lege maag. Vervolgens uh, laat je er twee dagen tussen. Na die twee dagen neem je weer een dosis en zo laat je dat dan elke keer, laat je daar elke keer twee dagen tussen. Maar dit is wat ik heb gedaan en dat is voor iedereen wel weer verschillend. En dat heb je allemaal al gevlogd? Ja, een maand lang. Oh, mijn god. <laughs> ja. Ja, en hoe dat eruit zag, dat kan je niet zien. Het is zaterdagochtend en ik ga beginnen met mijn eerste micro dosering. Ik geloof niet dat ik helemaal ga trippen, maar... We gaan het gewoon proberen. Ik moet 1 gram in gaan nemen nu. Oh, het maakt eigenlijk helemaal niet zo vies. Oh, nee, wat doe ik mezelf aan? De eerste dag zit erop. Ik heb eigenlijk helemaal niets gemerkt. Geen effecten of iets. Ik heb in ieder geval zitten stress om niets, denk ik. Het is zondag, de tweede dag na mijn microdosering En ik heb vanochtend dus niets genomen, want... Uh, je moet er altijd twee dagen tussen laten. En deze dag ging eigenlijk best wel goed. Ik heb niet veel gemerkt. Ik ben denk ik wel wat productiever als normaal. Ik heb mijn kamer schoongemaakt, het hele huis gestofzuigd. Ik heb alle keukenkastjes schoongemaakt. Ik heb drie wasjes gedraaid en opgehangen. Het was een chill dagje, ik heb genoeg gedaan. Dus deze geef ik een 8. Het is echt veel te vroeg gewoon. De afgelopen dagen heb ik eigenlijk niet veel gemerkt. Ik had het ook heel druk dus misschien heb ik het daardoor beter volgehouden. Oké, okay. één gram. En dan gaan we maar aan het ontbijt. En de vorige keer dacht ik dat ik niets ging merken en toen voelde ik ineens wat. Dus daar schrok ik eigenlijk best wel van. Nou, ik kreeg heel veel tips van mensen van ga naar het park of naar een bos uh, als je bezig bent met je microdosering. Ik loop hier nu dus al een half uurtje door dit park. Ja, het is niet heel bijzonder of zo. Ik heb niet meer kleuren gezien ofzo of dingen intenser ervaren. Het is eigenlijk een beetje een normaal parkbezoekje. Oké, okay, we zijn net klaar met het opnemen van Climax. Heeft iemand iets aan mij gemerkt? Ik wel met één hele goede vraag, helemaal aan het einde zijn. Ja, die, uh... <laughs> Eén ja, hele goede ja. vraag, ik kom normaal einde. nooit met me goede vragen. Nooit, dus ja. ik ben misschien ja. wel iets scherper. Scherp. Maar en Ik vond het ook vanochtend om je binnenkwam heel vrolijk. Fijn. Ja, maar dan komt het omdat ik een jointje heb gerookt. Nee, nee, grapje. Ja. Ik dacht, laat ik een wijntje inschenken na deze lange dag, maar nee. Op de bijsluiter van de micro dosering staat dat ik dus geen alcohol mag drinken. Ik ben nu een aantal weken aan het micro doseren. En ik moet zeggen dat ik me niet heel veel anders voel. Dus ik ga even checken of dit allemaal de bedoeling is en of dit de juiste dosis is. Want ja, misschien moet ik wel iets meer nemen of ja. Het is ondertussen dag 22 van mijn microdosering en ik ga mijn dosis verhogen naar anderhalve gram. Nou ja, eigenlijk om te kijken of ik dan wel echt een verschil ervaar. Dit is wel in goed overleg geweest met een expert, dus verhoog niet zomaar je dosis. Laat mij dit uitproberen en dan zie je de resultaten later. We zijn nu een half uurtje verder nadat ik de anderhalve gram heb genomen en ik moet zeggen dat ik me veel energieker voel veel vrolijker ik heb zin in deze dag we zijn nu dus een rondje aan het fietsen door het park en ik moet zeggen dat het eigenlijk best wel rustgevend is normaal haat ik fietsen echt maar nu is dat chill eigenlijk we zijn er ik heb een paar kilometer gefietst en het ging eigenlijk beter dan ik dacht ik dacht nou ik zal op een gegeven moment wel moeite krijgen, want ik ben niet zo'n sporter. Maar het ging eigenlijk verrekt goed. Ja, Jamal ik zie je wel echt in de video steeds vrolijker worden. Ja. Maar op een gegeven moment ga je ook van 1 gram naar anderhalve gram. Ja. Waarom, waarom heb je de dosis verhoogd? Nou, ik ben begonnen met 1 gram. En uh, nou ja, ik merkte eigenlijk in die weken dat ik uh, soms wel iets productiever was of dat ik iets energieker was. Maar ik twijfelde of dat nou door de micro-dosis kwam ja. Of, uh, ja, gewoon vanuit mezelf. Dus daarom dacht ik, ik ga in de laatste week mijn dosis nog verhogen. Wel een goed overleg, want het moet wel allemaal veilig gebeuren natuurlijk. Maar die heb ik dus verhoogd. En... Ja, toen merkte ik wel dat ik gewoon meer effect voelde, dat ik gewoon vrolijker was, nog productiever en ja. En toen dat wist je wel echt zeker dat dat door die microdoos kwam. Ja, ja, nu voel ik het wel echt. Ja, um, we gaan het zometeen nog uitgebreid over hebben, maar uh, eerst Hidde, goed dat je er bent. Um, ik wil een, even een poll opgooien, namelijk microdoseren om je beter te voelen is onzin. En um, Hidde, jij bent microdosier coach, zeg ik dat goed? Ja. Um, microdoos, microdoosje zelf ook. Ik heb toevallig vanochtend een microdoosje genomen. Hey! Gezellig! Speciaal voor de uitzending. Maar komt het vaak voor dat mensen die voor het eerst beginnen met microdoseren... eigenlijk weinig voelen? Ja, het komt wel eens voor. Belangrijk is dat je op zoek gaat naar jouw perfecte dosis. Het wordt ook wel de sweet spot genoemd. En vanuit daar ga je dan door met microdoseren. En hoe Heb ik begeleiden? nu dan mijn ja. sweet spot gevonden? Ja. ja, jij zit op anderhalve gram en je zegt dat je de effecten niet... Zozeer merk dat er geen visuele verstoring optreedt, maar dat je wel voelt dat je wat scherper bent en wat blijer bent. Dan zou ik zeggen dat je je sweet spot gevonden hebt. Nice. En? Is het sweet? Ja, yeah, pretty yeah. sweet. Maar zitten er ook gevaren aan? Is het bijvoorbeeld verslavend? Uh, We hebben het liever over risico's. Uh, ja. En die zijn er zeker. Vooral in, in combinatie met andere medicaties. Zoals uh, tramadol en lithium. Dat is geen goede combinatie. Als je een angststoornis hebt, behalve een sociale... Angst, daar schijnt het juist weer goed voor te zijn. Mensen die last hebben van uh, schizofrenie of uh, psychose gevoelig zijn... ook niet aan te raden om te gebruiken. Nee, want dan kan het, het misschien juist triggeren, zo'n episode. Ja. Oké, okay, en nu deze maand erop zit, zou je dan zeggen... het experiment is gefaald of geslaagd? Uh, op het begin was, dacht ik nog, ik weet niet... maar ja, nu dat ik die laatste weken uh, echt veel meer heb gemerkt... ik denk wel dat het is geslaagd. Ik denk... Zou je het nog een keer doen? Ja, ik twijfel dus wel zeg maar dat stel dat ik echt een week weer even vol gas iets moet doen of een nieuw project of iets. Ja. Dan denk ik dat ik het misschien nog wel een keertje aan zou durven. Met welke intentie ben je gaan microdosen? Nou, uh, omdat het van de baas moest. Nee, nee, <laughs> nee, ik was echt wel benieuwd inderdaad van hé, hey, wat ga je dan merken? Maar gewoon ook omdat ik natuurlijk nog nooit wat anders uh, had geprobeerd. Dat is van, ja, hoe valt dat dan precies, weet je hè? Maar nee, die intentie is dus wel... Ja, ik vraag het dan. Die intentie is super belangrijk. We merken dat mensen die geen heldere intentie hebben, vaak ook minder resultaten hebben. En mensen die goed weten waarvoor ze het in willen zetten, dat het ook werkt. Oké. Okay. Nou, uh, ga jij maar even nadenken over een goede ja. intentie voor de <laughs> volgende keer. Dan sluiten we hier, uh, zoals elke week, af met het favoriete seks- en drugsnummer van onze gast. En uh, Hidde, wat was de jou? Pony ja? ja. Ik zat te Oeh. denken over allemaal psychedelische Pink Floyd, Jimi Hendrix, maar toen popte deze op en ik dacht... Ah. Ik vind dit een hele goede keuze. Oh. oh, jammer. Ik had hem helemaal aangesloten. Maar... Mag ik dit doen?